Donderdagavond trokken een aantal stevige regen- en onweersbuien over ons land. en Op sommige plaatsen leverde dat echt van die dreigende wolkenluchten op. Zoals hier ook in Drenthe, waar collega Wouter op pad was... en deze imposante shelfcloud wist vast te leggen. Hele mooie plaatjes dus en ook vandaag hebben we wel met mooie wolkenluchten te maken, maar die zien er toch een stuk vriendelijker uit. Zoals hier in Rotterdam waar wat stapelwolken tot ontwikkeling kwamen met daartussendoor ook nog wel ruimte voor de zon en blauwe lucht. Niet overal blijft het bij stapelwolken. In de loop van de middag kunnen die stapelwolken ook wel uitgroeien tot een paar buien. Het zwaartepunt daarvan ligt boven het westen en zuiden van het land. En een enkele bui trekt wat verder naar het oosten. Maar later op de dag dan doven die buien alweer uit, lossen de stapelwolken op en maken we de overgang naar een heldere avond en nacht. Eerst nog eventjes naar de middag. Rustig zomerweer dus met die stapelwolken. Hier en daar een bui. Grootste kans in het westen en zuiden van het land. Temperatuur daarbij tussen 19 graden in het westen en zo'n 22 graden in het zuidoosten. Af en toe wel een stevige zuidwestenwind. Boven land is die matig van kracht. Maar op de stranden steekt echt wel een verkoelende zeewind op. Daar ook een vrij krachtige zuidwester, windkracht 5. En dat zal het toch allemaal net even wat frisser maken voor het gevoel. Vanavond dan verdwijnen die buien en vannacht hebben we dan een overwegend helder weertype. De wind gaat ook iets liggen en hier en daar kan dan wat nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur schommelt een beetje rond de 10 graden, koudste waarde in het oosten van het land. En aan zee is het zo'n 14 graden. Tijdens het weekend bouwt zich boven Centraal-Europa weer een hoge drukgebied op en wij zitten een beetje aan de flank daarvan, maar profiteren daar wel van mee. Want het weekend ziet er mooi uit, overwegend droog met ook wel ruimte voor de zon. Op zaterdag trekken er wat sluierwolken over en komen er ook weer van die stapelwolken tot ontwikkeling. En af en toe smeren die stapelwolken een beetje uit en dat gaat het de zon af en toe wel wat moeilijk maken. Temperatuur daarbij heel normaal voor de tijd van het jaar, zo'n 20 graden in het noordwesten en misschien nog een zomerse 25 graden in het zuidoosten. En dat zijn ook normale temperaturen voor het begin van juli. We houden met die zuidwestenwind te maken, dat is ook zondag nog het geval, dan draait die een klein beetje meer naar het westen. En dat doet de temperatuur dan ook een klein stukje lager uitvallen. Het verschil is niet groot met opnieuw zo'n 20 graden aan zee en zo'n 22 tot 24 graden dieper landinwaarts. Een rustig weekend dus voor de boeg met normale temperaturen en geregeld ruimte voor de zon.